Zo, vanaf deze plek wil ik het met je hebben over angst. Want ja, angst. Angst is iets heel goeds, want kijk, ik zit hier op de rand van een afgrond. Ik weet niet of je het kunt zien. Met uitzicht op de Atlantische Oceaan, op Tenerife. En ja, daar heb ik af en toe wat angst, want ik zit nu redelijk veilig, maar soms zit je echt vlak erbij. En dan is angst heel nuttig, want angst brengt je lichaam in een staat waarin het kan... Uh, alert is, waarin het kan rennen, waarin het heel goed, uh, goede, goede kracht kan hebben, waarin je uh, ademhaling versnelt, waarin je adrenaline in je bloed krijgt, en dat heb je nodig op momenten dat je, uh, ja, dat het spannend wordt en dat het echt, uh, ja, dat je lichaam om uitdagingen vraagt. Maar zo vaak in ons leven en ook in mijn leven ken ik ook angst die helemaal niet gaat over iets wat fysiek gevaarlijk is. Weet je, ik zeg altijd, er is geen beer die dan je aan het aanvallen is of een ravijn waar je naast zit. Nee. Op dat soort momenten heb je een soort psychische angst. Maar de reactie van je lichaam is hetzelfde. Adrenaline, stress, je, je verhoogde alertheid. Alleen op dat moment is het totaal niet nuttig. Dus um, het is heel belangrijk in het ondernemerschap en het zaken doen om die twee angsten te kunnen scheiden. Want soms is het belangrijk om, uh, om angst te hebben en, en daar dus ook je lichaam zeg maar, op te laten omdat je lichaam reageert. En op ander moment heb je er helemaal niets aan. En ik kan je verklappen... Ja, je komt angsten tegen. Want ja, ondernemen gaat ook over nieuwe nieuwe wegen inslaan. Gaat ook over gevaar bij misschien wel opzoeken. Toen ik dit pad liep vandaag, stond er een heel groot bord bij het begin van dit is geen weg, dit is geen wandelpad. Gevaar, je kunt in de ravijn storten, er kunnen stenen op je storten. En toch ben ik gegaan. Want ja, Soms gaat het leven over gevaar opzoeken en dat kan dan ook het psychische gevaar zijn. Hè? Van afgewezen worden, het gevaar van mislukken of juist van succes hebben. Dus ik wens je echt heel veel succes toe met je angsten aangaan en je angsten te leren onderscheiden van de psychische angsten en de, en de fysieke angsten, zodat je er gebruik van kunt maken.